Leren voor het examen. De moeilijkste examenopgave nog een keer uitgelegd. We gaan nog even door met deze opgave. VWO 2018-1, opgave 25. We hebben het net gehad over de Spanningswet van Kierkhoff. We hebben berekend wat deze spanning was. En dan komen ze met een heel apart figuurtje. Dat staat hier. Dat heb ik hier zo goed mogelijk proberen na te tekenen. Dat was nog een hele klus. Maar goed. Wat staat hierin? Even, dit is echt zo'n figuur waar je even heel goed naar moet gaan kijken. Echt gewoon heel rustig van wat staat hier nou eigenlijk? En even, dat moet ik ook. Als ik dit voor het eerst zie, moet ik ook even. Oké, wat staat hier nou eigenlijk precies? Het is niet echt een. Oké, okay, ik zie een, in elk geval een, een, een stroomspanningsdiagram. Nou, dat, dat kennen we nog wel. Oké. Okay. Maar vervolgens staan er twee lijnen in. Eén voor het zonnepaneel en één voor de accu. En wat hieronder staat, erg belangrijk, is de spanning. Van het, die het zonnepaneel levert. Dat is dus deze spanning. En die varieert natuurlijk, waarom varieert die? Omdat de zonnestraling nu eenmaal varieert. Ja, dus daar, daar, daar hangt dit van af. Okay. Dus dit is variabel. En je kunt verschillende situaties bedenken. He, dus dat, dat zijn allemaal dingen waar je dus over nadenkt als je een opgave voor de eerste keer ziet. Van wat, wat staat hier nou precies? Ik zie hier twee lijnen staan. Maar wat, wat gebeurt hier nou? Dus, dus ik heb hier een spanningsbron van het zonnepaneel. Ik heb een spanningsbron, dat heet een accu. En beide spanningsbronnen kunnen stroom leveren, maar ze kunnen natuurlijk ook geen stroom leveren. Het hangt van de situatie af, het hangt af van de spanning die dit levert. Want dit is namelijk variabel, het is niet constant. Dus in de vorige opgave hadden we een situatie waarbij hier 0,71 en daar 0,25 A liep. Beide spanningsbronnen leverden stroom, dat was ook gegeven. Nou, daar hebben we aan gerekend. In dit geval wordt dat dus nu losgelaten, hè? want als deze spanning gaat variëren, gaan die stromen, gaat alles variëren. En daarom is deze grafiek gemaakt. Dus, dus dit kunnen we nu vergeten, deze, deze stromen, daar, daar hebben we niets mee te maken. Die 12 volt blijft, die blijft gewoon 12 volt. He, die staat ook niet in het lijstje, want hier staat namelijk de spanning van het zonnepaneel. Ik hoop dat je begrijpt, ik heb nog niks gedaan, ik ben alleen maar aan het kijken van wat staat hier nou eigenlijk allemaal. Wat heb ik hier nou aan gegevens? Want de vraag is, op welk moment in deze grafiek gaat het zonnepaneel stroom leveren aan de accu? He, wordt de accu dus opgeladen en in welke situatie gaat de accu stroom leveren aan het zonnepaneel. He, dus dat het zonnepaneel krijgt dan stroom te verwerken. Dat is over een situatie die je niet wilt. En Daar gaat opgave 26 over, maar dat is weer een ander verhaal. Dus je kunt verschillende situaties hier hebben. En de vraag is gewoon, oké, okay, bij, welke, bij welke spanning van het zonnepaneel gaat de accu spanning aan het zon, stroom aan het zonnepaneel leveren? En bij welke spanning gaat het zonnepaneel de accu opladen? Stroom leveren aan de accu. Dan moet je weten, als je een accu oplaadt, dat is, dat is wel iets wat je zeg maar, geleerd moet hebben in de loop van de jaren, als je met elektriciteit bezig bent. Als je een accu op gaat laden, betekent dat je, dat je de stroom zeg maar, in de tegengestelde richting moet gaan laten lopen. Dan ga ik een accu opladen. Is ook wel logisch ergens natuurlijk, hè? want de, de accu levert stroom en dan gaat hij zo lopen. En als ik hem oplaad, dan moet ik het dus tegenovergesteld laten lopen. Het hey, is niet onlogisch, laten we het zo zeggen. Oké. Okay. Laten we eens even goed nadenken. Op het moment dat de, het zonnepaneel stroom gaat leveren aan de accu, dat betekent dat het zonnepaneel twee dingen moet doen. Het moet de stroom zorgen door het apparaat ja, en het moet, er moet een soort extra hoeveelheid stroom komen die deze kant op door de accu kan gaan lopen. Het exacte punt waarop dat omslaat is natuurlijk het punt waarop die accu stopt met stroom leveren. Die heeft op dat moment geen die stroom van de accu is niet meer nodig. Op een gegeven moment levert het zonnepaneel zoveel stroom dat het deze hele stroom helemaal kan leveren. Op dat moment is de stroom die de accu heeft te leveren nul geworden. En waar zien we dat nou? Nou, dat zie je al. Hè? De, de stroom van de accu. Je ziet het hier gebeuren. De stroom van de accu, hè, de van de accu neemt af naarmate de spanning op het zonnepaneel toeneemt. Precies wat we net gezegd hebben. En op een gegeven moment is de, spanning, sorry, is de, stroom, goed, is de stroom die de accu levert nul geworden. Dat is het moment vanaf waar, vanaf waar het zonnepaneel niet alleen stroom levert aan dat apparaat hier, maar ook aan de accu. Dus het grensmoment is de plek waarop de, accu, de stroom van de accu die steeds minder wordt, omdat de stroom steeds meer vanuit het zonnepuneel komt. De stroom van de accu wordt steeds minder, op geen gegeven is die 0. Dat is het kantelpunt. En dat is in dit geval uh, 14,7 volt. En ik heb gelezen in, in het uh, antwoordmodel dat daar een, een, een uh, ruimte van 0,2 in is. Dus 0,2 mag je ernaast zetten. Nou, dat komt wel goed hoor, met die, met die, uh, uh, dat is niet zo super ingewikkeld. Oké. Okay. En nu die andere. Kijk, weet je? Het is natuurlijk super verleidelijk, en daarom is het natuurlijk ook zo opgeschreven, om te gaan zeggen, ja, ik zal wel iets met dit punt te maken hebben. He, dat is natuurlijk super verleidelijk. Dan denk je, ja, daar kruisen ze elkaar, dus dan zal het wel, die ene wordt groter dan de ander. He, dus wat je eigenlijk zegt is, dus de stroom van het zonnepaneel wordt groter dan de stroom van de accu, dus daar zal wel het omslagpunt liggen. Nee, dat is dus niet waar. Er begint pas stroom te leveren aan de accu, op het moment dat de stroom dus deze kant op gaat, en het omslagpunt is als die stroom nul is. Dat hebben we net uitgerekend. Dat is dit getal. Dus het U zonnepaneel is dan... 14,7. Oké, okay, en nou die andere. Wanneer gaat nou die accu stroom leveren aan het zonnepaneel? Nou, dan moet de situatie dus zo zijn dat die accu niet alleen deze stroom kan leveren, maar dat die daarnaast nog extra stroom kan gaan leveren die deze kant op gaat. En wanneer gebeurt dat nou? Nou, dat gebeurt natuurlijk op het moment dat het zonnepaneel stopt met stroom leveren. Op het moment dat het zonnepaneel geen stroom meer levert, dan kan die stroom van die accu in principe ook deze kant op gaan lopen. En dan gaat hij dus tegen de, stroom van het, van het he, tegen de richting van het zonnepaneel in. Is een slechte situatie. En nogmaals, daar gaat opgave 26 over. Maar waar ligt dat opslagpunt? Nou ja, als je, het, als je het vergelijkt met hier, kan maar één ding zijn. Dat moet de plek zijn waarop de, span, de, de, stroom, de stroom van het zonnepaneel, deze stroom van het zonnepaneel, met die stroom nul wordt. Dan kan de accu stroom ook tegen de richting in door het zonnepaneel gaan lopen. Dus je moet weten wanneer deze nul wordt. Ja, en wat moet je dan dus doen? Dat is nou eenmaal een beetje een, een, een stomme situatie. Maar dan moet je deze lijn dus een beetje doortrekken. Dat is een beetje het... En dat is een van de moeilijke dingen van deze opgave. Want dan denk je van, ja, maar die lijn loopt niet verder. Ja, die lijn loopt natuurlijk wel verder. Alleen die hebben ze gewoon beurs niet zo getekend. Want ze willen je een beetje in verwarring brengen. Want ze willen je goed laten nadenken over wat staat hier nou eigenlijk. Als ik die lijn doortrek, dan zie ik dat bij ongeveer 10,4 volt... en ook dat is plus of min 0,2, dat die daar de stroom geleverd door het zonnepaneel nul wordt. En vanaf dat moment kan de accu ook stroom door de tegen de richting door het zonnepaneel gaan sturen. Dus dit is echt een oefening in zorgvuldig opgaven lezen. Heel goed kijken van wat staat er nou eigenlijk langs die assen. Hier staat de spanning op het zonnepaneel, niet de spanning van de accu, want die is namelijk constant. Stromen, oh, ik heb twee soorten stromen, van de accu en van het zonnepaneel. Oké, okay. denk even goed na, wat betekent dat snijpunt hier? Wat betekent dat? Dat betekent dat de accu en het zonnepaneel allebei evenveel stroom leveren. Want dan leveren ze dus allebei stroom die die kant op gaat. Dat wil zeggen dat de accu dus niet wordt opgeladen, snap je? Dus de, de, op die manier denk je erover na. Dan is dit nog redelijk makkelijk te doen, want die is gewoon doorgetrokken. En dan is de laatste stap dat je ook moet realiseren, ik moet deze doortrekken om te weten wanneer de stroom die het zonnepaneel levert, nul wordt. Dat zijn de dingen die deze opgave een beetje ingewikkelder maken dan sommige andere opgaves. Veel succes!